Now I'm finally right you. Hallo mensen, leuk dat je we weer naar deze nieuwe video. Mijn naam is gta 5 elders per en En vandaag weer als politie op je zoals beloofd. Uh, of je niet beloofd, maar het wordt weer eens tijd om dat te doen. Um, met Wim, dit is Wim. Wim is vanuit is geen agent, maar het boefje. Uh, en met de Lamborghini. Juris. Urus, ik geloof Juris. Uh, zoiets. In ieder geval super dik ding, jullie kennen hem waarschijnlijk allemaal wel via Enzo Knol. Ik kijk ze video's zelf niet. Uh, of ja, nu, ja eigenlijk wel. Alleen als hij met de politie of de brandweer gaat En dan als hij zo'n nieuwe dikke auto heeft, dan kijk je natuurlijk wel even. Uh, dus ja, bij deze, ik geloof dat, ja, kleur en zo weet ik niet precies. Ik denk dat het wel een beetje dezelfde kleur is. Maar ik vond hem wel dik. Uh, voor de mensen die de niet kennen. Het is de bedoeling om van punt A naar punt B te gaan met 5 sterren politie. Punt B is in dit geval hier. Uh, we mogen niet via de snelweg gaan, de route heeft dat al gecalculeerd Dat gaat dus ook niet gebeuren wat wel gaat gebeuren is, als we hier zijn aangekomen gaan we op de paardenrenbaan, gaan we een rondje draaien uh, of twee rondjes draaien, dat doen we gewoon gaan we er hier weer af, gaan we zo, hoep hoep, en dan wordt dit echt onze eindbestemming en als we hier zijn gekomen zonder dood te gaan, want ja dat is het doel van punt A naar punt B, met vijf sterren politie zonder dood te gaan natuurlijk, of zonder een kapotte auto te hebben Ja, hij mag wel kapot zijn, maar als hij nog maar rijdt en op zijn bestemming komt ja, dan hebben wij het gehaald voor vandaag. Krijgen jullie zoals altijd op het einde weer twee opties in beeld van wat ik de volgende keer moet gebruiken voor politiepegielen. Dat maal weer een 5M. Houden ze in tot een 5M gaan ze vijf agenten, vier agenten met politieauto's mij achterna zitten en mij klem proberen te zetten. Um, in uh, samenwerking met roleplay reality. Maar uh, dat is dan voor de volgende keer. Nu in ieder geval dus in singleplayer. We gaan het zo meteen allemaal aanzetten. Ik heb de optie ping om één keer mijn fix-vehicle te gebruiken. Uh, ik moet wel even snel reageren op dit appje. Dus stel nou op het midden en of op die paardenrenbaan of zo. En ik denk van shit, dit gaat uh, uh, fout. Dan mag ik hem één keer fixen. Ik moet even reageren op dit appje nog. Goed. Uh, dus één keer mag ik fixen. Ik doe nu ook nog even de zekerheid. Wapens en zo had ik altijd wel ingesteld dat ik stekkenbom's en vuurwapen mocht gebruiken. Maar eigenlijk uh, heeft dat weinig zin, want op het moment dat ik ga schieten, gaan ze vanuit het voertuig terugschieten. Dus, wat we gaan doen. We zetten Never Wanted uit. Set Freeze Wanted Level op 5. Op het moment dat ik de eerste agent of helikopter zie, of als ik er bij eens kogels op me af krijg gevuurd, dan beginnen we. Ja, sorry trouwens, als je de... Je hoort nu muziek... Ja, nu crash je handig... Hey, uh, maar sorry als jullie eigenlijk horen wil ik zeggen. Uh, want uh, het is super warm hier. Maar goed, we gaan uh, verder waar we gebleven zijn zometeen. Dus tot zo. Nou, zoals ik laatst of net al zei, um, voordat je crashte, moet ik even denken wat ik zei, want ik ben toen maar gestopt met de opnames. Dan ben ik geloof ik uh, nu twee dagen verder ben ik maar verder gaan. Uh, in ieder geval, we, gaan... oh, we moeten nog even de route instellen. Uh, waar gingen we gewoon heen? Hier zo, gingen ging weer de racebaan op, of uh, paardenrenbaan gaan we twee rondjes rijden en dan gingen we nog in een keer door naar daar op het moment dat ik de eerste politieauto zie of als ik word beschoten nou ik vind het goed, ik ga rijden dit ding is echt snel hoor oh shit, ze schieten wel uit die auto's wat een boefjes zijn het oh shit, dieves, kut wat yo, what the fuck zo heftig heb ik het niet meer zo heftig herinner ik het me niet meer Sorry voor mijn gescheld allemaal. Uh, even lichte paniek. En mijn geluid staat ook op 100%. Omdat de airco natuurlijk aanstaat. Want dat is niet veranderd. Gas, gas, gas, gas. Ah, en hier staat weer zo'n stom T5 busje. Ding, T6. Wat is het? Oh, uh, een Audi en alles. Goeiedag. En we pakken hem hier even. Waarom zijn er zoveel Audis? Dikke stress. Nog een Audi erbij. Hoppakee. Juju. Kijk. Dit is echt redelijk zwaar voor mijn game. Al die helikopters en de auto's en zo. En de kans is dus aanwezig. Ik hoop er natuurlijk niet uh, dat mijn game crasht. En dan heb ik natuurlijk als nadeel dat ik weer verder moet gaan met mijn opnames. Als voordeel tot ik mijn auto wel een beetje meer gefixt kan. Oh spijkermat ik zie hem liggen en ik kan er gewoon niks tegen doen. Ik zie je nu crashen. Nu kan ik op dit punt dus wel verder gaan. Met een soort van gefixte auto's. Een beetje cheaten. Maar ja sorry. Uh, het is niet anders, Dan moet ik weer opnieuw beginnen. Dan ben ik misschien uren bezig. Zo, daar zijn we weer. En wat een gedoe. Ik was net gewoon begonnen. Ik was ook op mijn eindbestemming gekomen. Of ja, eigenlijk stiekem niet. Ik, was, ik had het niet gehaald. En ik stop mijn opname, dacht ik. En ik ga in mijn editprogramma. En ik zie tot ik, op dat moment pas mijn opname was gestart. Ik heb dus niks opgenomen. We gaan nu in ieder geval verder. Ik zal even uitleggen. Ik wilde dus. Ik ga uitleggen wat ik net al wilde uitleggen. Of wat ik net heb uitgelegd. Ik wilde dus mijn auto gewoon weer met kapotte banden al inspannen. Maar toen dacht ik, weet je wat, die ene fix gebruik ik nu wel. Oké, okay, dit begint al veel slechter als net. Net was ik hier... Zet hem in zijn drijft op. Net was ik hier heel soepel langs gekomen, Langs deze brandweauto's. Hij zet me nu echt al bijna klem. Nu zullen jullie afvragen waarom brandweauto's. Omdat die op de plek Riot staan. R-I-O-T. In ieder geval. Um, ik rij nu gewoon inmiddels... Ja op gevoel want ik heb de route nu al drie keer gereden um, wat wilde ik nou nog zeggen ja dus ik heb besloten om die ene fix die ik in de regels had gezet van je mag één fix gebruiken of ik mag één fix gebruiken die heb ik dus al ingezet bij de respawn dus niet meer uh, ik wil hem eigenlijk gebruiken op de paardenrenbaan waarom omdat ik dus net al erachter ben gekomen tot het echt daar bijna finaal misgaat maar goed eigenlijk is het niet leuk dat ik dat zeg want dat is voor jullie dus Jullie weten absoluut niet. Ah, lekker voor jullie kut uit de ladders. Ik ga lekker naar rechts. Sorry, ik mag niet zo schelden. Um, ik weet in ieder geval hoe het gaat lopen. Jullie niet. Of ja, nu weet ik ook niet hoe het gaat lopen. Maar ik heb ze vermoeden. Maar in ieder geval. Wij gaan hier naar rechts. Oh, vol in de remmen. Dit is heel ongunstig. Want elke keer als je ergens tegenaan knalt. En de bumper gaat richting de band. Ja, zie je al. Kun je bijna niet meer rijden. Ik kan nu al bijna niet meer rijden. Kijk maar ik ga niet dus harder dan mijn 70. Als ik gewoon iets rustiger door die bocht was gegaan dan was dit goed gekomen. Ik moet nu proberen te zorgen dat ik geen ongelukken meer me krijg. En in ieder geval in een bocht niet dus rechts er tegenaan knalt. Dit zijn echt uitweekmanoeuvres. En hier hadden we twee rondjes beloofd. Ik ga nu minder ver... Uh, nee, dit gaat hem niet worden. Deze bochten gingen net gewoon recht door. En nu kan ik hem wel nog sturen. Het handigste is als iemand even die band kapot schiet. Schiet even op die band. Schiet alsjeblieft op die voorband. Die heb ik helemaal niks aan. Als ik om een velg rijd. Dan kan ik er nog iets mee. Nu kan ik er gewoon niks mee. En ik moet nog een rondje hè? Schiet alsjeblieft op die banden mensen. Het setje was wel gunstig, want nu kan ik de tenminste... mensen. Oh waarom geef ik geen gas meer? Mijn voet stond niet goed. Nu moet ik gas loslaten, want ik weet hoe meer ik tegen de linkerkant knal, nog meer, des nog meer gaat die band bekneld zitten zeg maar. En dan heb ik nog meer problemen. Kijk hij zit nu al gewoon, hij stopt nu al af en toe. Nu krijg je nog een beuk van achteren, maar dat is niet handig, want we moet hier in. Uh, uh, uh, uh. Ja, nu is het klaar. Ik moet nog, namelijk, daarin. Ik moet hier een opening zien te krijgen. En die krijg ik. Dankjewel. En dan gaan we nu natuurlijk weer een autoladder hier tegenkomen. Aan de kant. Stomme Audi. Dit was ook niet gunstig. Oh, wow, shit. Dikke BMW, jongens. Dikke BMW. We moeten gewoon nog even de overkant zien te halen. Kijk hoe langzaam we gaan. 40 km per uur. Sneller dan dit woord er niet. En dan komen weer auto's tegemoet. Geef me een beuk. Dankjewel. Ja proberen. We gaan het proberen. Het gaat lukken. Het gaat zeker lukken. Het gaat lukken. Dikke bij mij jongens. Geef me een beukje van achter dan. Geef een zetje. Moet alleen nog naar de boven. Ja ja ja. Kom op mensen. Dit gaat lukken. Nog eens. Oh ik ben nog bijna dood. Een zetje geven van achteren. Beuk mijn jongens. Ik kijk op de map. Ja dankjewel. Ah, dan komt die handheving weer. Sterf. Ja, we gaan hem eens zo snel. Lekker man. We hebben hem bijna gehaald. Doorgaan, doorgaan, doorgaan, doorgaan, doorgaan. Ja, ja. Ik vind als we helemaal achter in de hoek. In de hoek er tegenaan knallen. Tot we het hebben gehaald. En dat hebben we. Als we hier gewoon. Beam! Zo, so, lekker voor jullie allemaal, stomme politie. Ik ga eens wat rust creëren hier. Zo. So. Hé, hey, ik ga jullie even uitleggen wat dus net gebeurde. ja enfin, niet wat net gebeurde. Uh, tot Ik, ik had het dus officieel niet gehaald. Want net had ik dus opgenomen. In de gedachte van, ik heb opgenomen. Toen was ik eigenlijk uh, ter hoogte van. We rijden er even heen met een mooie... Uh, Juris. Of, Juris. Ik geloof dat uh, die Anzo Knol uh, zei uh, Juris. Maar ja, die spreekt het dus misschien ook verkeerd uit. Wie weet misschien spreekt hij wel verkeerd uit. Maar dat verwacht ik niet. Um, even kijken. Aan de kant. Hier wilde ik dus omhoog nog gaan. Met vier kapotte banden. Maar wat het gevolg was. Is dat ik eigenlijk gewoon alleen maar rechtdoor kon. Mijn stuur stond verleden naar links. En ik ging alleen maar rechtdoor. Alleen maar rechtdoor. Alleen maar rechtdoor. Toen kwam ik hier. Toen knalde een politieauto. Tegen zo'n auto hier aan. Ehm. Um, en ik ben toen uitgestapt, toen pakte ik die auto, ja die stond niet letterlijk zo. En op het moment dat ik die persoon eruit trok, toen werd ik beschoten met vijf shotguns en heel veel wapens, toen ging ik dood. Dus eigenlijk was ik hier afgegaan, maar ja, goed dat hebben jullie niet meegekregen natuurlijk. Misschien verzin ik het wel allemaal. Um, nee maar dus uh, nu, eigenlijk een geluk bij een ongeluk, dus het ongeluk was tot mijn... Uh, Opname niet was gestart, maar dus eigenlijk was gestopt. En toen ik dacht dat ik mijn opname stopte, was hij gestart. En het geluk is dus dat ik een tweede kans, of een derde, of een vierde, of een vijfde kans zelfs kreeg. En dat ik daardoor hem wel heb gehaald. Dus een win voor mij. Um, ja, top. Ik ga even kijken in 5M, in de 5M server waar ik vaak zit, welke auto's nou precies daar allemaal in staan. En welke ik dus kan gebruiken. En dan krijgen jullie nu een beeld in ieder geval te zien of zo meteen... In beeld te zien welke keuze er is voor volgende keer. Dat is dus weer een multiplayer. Ik bedank jullie nu heel erg voor het kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Ondanks dat er vele crashes. Ik hoop dat jullie daar niet heel veel van hebben gemerkt. En ik zou zeggen. Tot over een paar dagen bij een nieuwe video. Tot dan. Doei.